Met de hunkering naar waarheid wordt de mens geboren. Het is het juweel in het hart dat reeds bij de geboorte straalt. Met de hunkering naar waarheid wordt de mens geboren. Het is het juweel in het hart dat reeds bij de geboorte straalt. Vul ons hart met uw goddelijke schoonheid, zoals u de ruimte vult met de pracht van uw wonderbare schepping. Vul ons hart met uw goddelijke schoonheid, zoals u de ruimte vult met de pracht van uw wonderbare schepping. Liefde, u bent het antwoord op iedere vraag. Liefde, u bent het antwoord op iedere vraag. Wie diep in het hart kijkt, leert het eigen wezen kennen. En wie het wezen kent, kent de hemelen. Wie diep in het hart kijkt, leert het eigen wezen kennen. En wie het wezen kent, kent de hemelen. Hart is alleen maar een andere naam voor de oneindige Ene, want Hij woont in alle harten. Hart is alleen maar een andere naam voor de oneindige Ene, want Hij woont in alle harten. Open de deur van uw eigen hart en zie dat God u daar glimlachend opwacht. Open de deur van uw eigen hart en zie dat God u daar glimlachend opwacht.